Kernfusie zou wel eens dé energiebron van de toekomst kunnen worden. Maar wat is het eigenlijk precies? Hoe werkt kernfusie? Dit is de Universiteit van Nederland. Als we het over kernenergie hebben, dan denken veel mensen direct aan reactoren met radioactieve brandstoffen zoals uranium. Dat is kernsplijting. We gaan het vandaag hebben over een andere vorm van kernenergie, namelijk kernfusie. En kernfusie belooft al sinds 1950 dé duurzame energiebron van de toekomst te worden. Maar anno 2021 zijn er nog steeds geen kernfusiereactoren die stroom leveren aan onze stopcontacten. Er wordt daarom wel eens gezegd, kernfusie is over 20 jaar een mogelijkheid en dat zal altijd zo blijven. Hoe komt het dat die ontwikkeling zo lang duurt en hoe werkt het überhaupt? Om al deze grote vragen te beantwoorden zullen we moeten beginnen bij de kleinste legoblokjes van de natuur, atomen. Als je een camera zou hebben die oneindig ver kan inzoomen, dan zou je zien dat alles om ons heen bestaat uit atomen. Atomen zijn ontzettend klein in de dikte van een velletje A4-papier zo eentje dus, passen al zo'n miljoen atomen. Vroeger dacht men dan ook dat er niets kleiners was dan deze atomen. Het woord atoom betekent dan ook ondeelbaar. Nou, tegenwoordig weten we dat een atoom wel bestaat uit nog kleinere onderdelen. Uit een positief geladen atoomkern en negatief geladen elektronen die om die atoomkern heen leven. De atoomkern bestaat op zijn beurt weer uit protonen en neutronen. En die atoomkern is erg belangrijk voor kernenergie. Nou, ik boodste de protonen en neutronen hier even na met pingpongballen. De oranje pingpongballen, deze dus, dat zijn de positief geladen protonen. En de witte pingpongballen, deze dus, dat zijn de neutronen. Die hebben geen lading. Met name het aantal protonen in die atoomkern is erg belangrijk. Het bepaalt wat voor een element, welke stof of materiaal het is. Um, nou, dit dus, dit is bijvoorbeeld waterstof. Dit is ook waterstof, nog steeds maar één proton. Maar als ik er nog een proton bij plak, deze, dan hebben we helium. En zo heeft koolstof, dat zit bijvoorbeeld in je proton potlood zes protonen in zijn atoomkern zitten en goud die heeft 79 protonen in zijn atoomkern. Nou, je kan je voorstellen dat je van sommige atomen andere atomen kan maken door de hoeveelheid protonen in de kern aan te passen. Uh, we gaan focussen op twee manieren waarop dit kan gebeuren. Atoomkernen kunnen zich splijten in kleinere atomen. Dan spreek je van kernsplijting. Of atoomkernen kunnen samensmelten tot een grotere atoomkern. En dan spreek je van kernfusie. Nou, bij zowel het splijten als fuseren kan energie vrijkomen. Uh, laten we bijvoorbeeld even kijken naar deze fusiereactie hier. Um, je ziet deuterium en tritium, deze twee waterstofatoomkernen. En die fuseren tot een ander atoom, namelijk helium. Uh, daarbij komt één neutron vrij en een heleboel energie. En wat nu leuk is, uh, we kunnen meten hoeveel de atomen wegen voordat en nadat ze gefuseerd zijn. Als ik hier dus weer even de pingpongballen er uh, allemaal bij pak. Nou, dit is uh, wat er inging, Dus die leg ik hier op de weegschaal. En dit is wat eruit kwam. Dat leg ik aan deze kant. Je zal er dan achterkomen dat wat er uitkomt minder weegt dan wat erin gaat. Het geheel is dus minder dan de som. En dat is eigenlijk best wel een beetje gek. Dat verschil in massa is omgezet in energie. Volgens Einstein's meest bekende vergelijking. Energie is het massaverschil... ...maal de lichtsnelheid in het kwadraat. E is mc-kwadraat. Ditzelfde kan gebeuren bij splijting. De gespleten atoomkernen kunnen minder wegen dan de originele. En die massa is dus omgezet in energie. Nou, het splijten van atomen voor energiewinst gebeurt in kernsplijtingsreactoren. Hier worden hele zware atoomkernen, dat betekent dus met heel veel protonen... Uh, bijvoorbeeld een uranium atoomkern. Uh, die worden hier gespleten in kleinere atomen. In dit splijtingsproces komt ontzettend veel energie vrij. En van deze energie kan jij uiteindelijk gebruik maken als je bijvoorbeeld de waterkoker aanzet. In Nederland hebben we zo'n kernsplijtingsreactor staan in borstelen. Het tweede proces, kernfusie, zie je elke dag al ben je er waarschijnlijk niet bewust van. In het centrum van de zon smelten lichte atoomkernen, dus bijvoorbeeld waterstofatoomkernen, samen tot zwaardere atoomkernen. En bij dit proces komt ook ontzettend veel energie vrij. Deze vrijgekomen energie bereikt ons uiteindelijk op aarde als zonlicht. Kernfusie is dus dé energiebron van de zon. Zou het niet gaaf zijn als we deze energiebron op aarde kunnen namaken? We zouden een eigen zon hebben die ons duurzame energie levert met alle voordelen van dien. Er worden geen broeikasgassen uitgestoten in dit proces. En je hebt ook niet te maken met een radioactieve brandstof zoals bijvoorbeeld uranium die we wel voor kernsplijting gebruiken. Nou, dat is nou precies waarom veel wetenschappers hier onderzoek naar doen. ...waaronder onze onderzoeksgroep aan de Technische Universiteit in Eindhoven. Maar om te begrijpen waarom deze reactoren nog geen realiteit zijn... ...zullen we kernfusie wat dichter onder de loep moeten nemen. Laten we iets nauwer bekijken wat er nou precies gebeurt tijdens kernfusie. Om kernen te laten fuseren, moeten twee atoomkernen dicht genoeg bij elkaar komen... Uh, zodat ze samensmelten. Uh, hier zien we gelijk het eerste probleem. De protonen in die atoomkern, die zijn namelijk positief geladen. Positief geladen objecten, die hebben een afstotende kracht. Het is dus een beetje alsof je twee gelijke polen van een magneet naar elkaar toe wilt duwen. We moeten die afstotende kracht dus overwinnen. Eén manier om dit te bereiken is door de atomen heel erg heet te maken. De temperatuur van een substantie is een maatstaaf voor hoe hard de atomen bewegen. Als een substantie maar heet genoeg is, dan gebeurt het af en toe dat twee atoomkernen met voldoende snelheid richting elkaar bewegen om die afstotende kracht te overwinnen. En dan uh, fuseren ze. Nou, om deze waterstofatoomkernen te laten fuseren, moeten we het opwarmen naar zo'n 150 miljoen graden Celsius. Dat is tien keer warmer dan het centrum van de zon. Als je iets opwarmt naar 150 miljoen graden Celsius, dan heb je te maken met de vierde fase van materie. Een plasma. Drie fases ken je waarschijnlijk al van school. Een vaste stof, een vloeibare stof en een gas. Echter, als je een substantie maar heet genoeg maakt, dan komen de elektronen. Die leven dus om die atoomkern heen. Los van de atoomkernen. En dan heb je een soort soep van geladen deeltjes. Deze soep van geladen deeltjes noemen we een plasma. En om fusie te laten werken moeten we dit plasma dus in bedwang houden. Nou, het zal je niet verbazen dat we een plasma niet in bedwang kunnen houden door simpelweg een doos eromheen te bouwen. De doos zal in no time smelten. Gelukkig kunnen we dankzij een natuurkundige wet vernoemd naar de Nederlandse natuurkundige Hendrik Lorentz dit plasma in bedwang houden met magnetische velden. Om te begrijpen hoe we met magnetische velden een plasma in bedwang houden gaan we onderzoeken wat er gebeurt met een geladen deeltje in een magnetisch veld. Laten we een simpel uniform magneetveld nemen. Uh, dat kan je bijvoorbeeld maken met een spoel. Uh, ik pak er even een uh, traploper bij. En uh, we gaan ons voorstellen dat dit onze spoel is. Nou, Zo'n magneetveld die bestaat uit magneetveldlijnen. Als we nou recht in de spoel kijken, dan zien we die magneetveldlijn van bovenaf. Uh, we gaan een geladen deeltje loslaten in dit magneetveld. En dan zal je zien dat het deeltje een cirkelbeweging maakt om een magneetveldlijn heen. Hoe sterker het magneetveld, hoe dichter het geladen deeltje om de magneetveldlijn heen beweegt. Dus, als het magneetveld maar sterk genoeg is, dan blijven de geladen deeltjes plakken aan magneetveldlijnen. Een beetje als kralen op een ketting. Nou, met dit hele simpele principe kunnen we al een eerste ontwerp maken voor een kernfusiereactor. We kunnen het hete plasma, een boel geladen deeltjes dus, laten plakken aan magneetveldlijnen. Als we een rechte magneetveldlijn nemen, dan hebben we echter een probleem. De magneetveldlijn die moet ergens tegen de rand aan botsen en hier verliezen wij ons hete plasma. Als we ervoor zorgen dat de magneetveldlijn zichzelf in de staart bijt, dat kunnen we doen door de traploper krom te trekken, op deze manier. Nou, dan hebben we dat probleem van randen dus niet. Als we dus een magneetveldlijn in de vorm van een cirkel nemen, dan kunnen we ons hete plasma in bedwang houden. In werkelijkheid hebben we natuurlijk niet één magneetveldlijn, maar meerdere. En al deze magneetveldlijnen samen vormen een donut. Maar met dit simpele ontwerp zijn we er nog niet helemaal. Wanneer je magneetveldlijnen kromtrekt, dan blijven de geladen deeltjes niet helemaal meer plakken aan die magneetveldlijnen. En daardoor werkt dit design niet meer. Het is echter op te lossen met een uh, trucje. Voor het gemak ruil ik uh, deze traploper eventjes in voor een, uh, een zwemband. Deze zwemband hier, uh, die heeft namelijk ook zo'n mooie donut vorm. Nou, wat ik uh, net liet zien in ons oude design, dus deze donut, uh, daar gingen de magneetveldlijnen rond op de donut via de lange cirkel. Dus deze rode cirkel hier. Dus je kan een lange cirkel maken op die donut. Maar je kan ook een korte cirkel maken, die zie je hier. Dus die gaat zo naar binnen, hier achterlangs en dan komt die weer tevoorschijn. Als de magneetveldlijnen nou een mengvorm nemen, dus zowel de lange weg als de korte weg, dan blijkt het dat die deeltjes wel weer blijven plakken aan de magneetveldlijnen. Dus je ziet het pad hier, die gaat hier achterlangs en hier weer achterlangs, een soort spiraalpad op de donut. Nou, Als je dat dus kan maken met je magneetveld, dan heb je een kernfusiereactor gemaakt. Goed, uh, dit is dus het principe. Uh, maar nu moeten we nog iets bouwen waarmee dit echt mogelijk is. En dat is best wel lastig. We gaan kijken naar twee manieren om zo'n magneetveld te maken. En dit brengt ons naar de twee type reactoren die momenteel het meest veelbelovend zijn voor kernfusie. We beginnen bij optie 1, de tokamak. Uh, de tokamak die lijkt heel veel op onze oude vertrouwde zwemband. We kunnen een magneetveld, uh, magneetveld maken dat de lange weg rondgaat door simpele spoelen in een vorm van een donut te plaatsen. Net zoals ik liet zien met onze traploper. Om ervoor te zorgen dat het magneetveld ook de korte weg rondgaat, kunnen we een grote elektrische stroom door het plasma heen drijven. De combinatie van deze twee geeft ons het magneetveld wat we willen. Uh, trouwens, de stroom die door het plasma heen gaat, is echt gigantisch. We hebben het hier over megaampères. De tweede optie heet de stellarator. Nou, de stellarator uitbeelden is wat uh, lastiger dan zou ik deze zwemband in allerlei kronkels moeten verwormen. Je ziet het op deze afbeelding al. Als we dus de spoelen een gekke 3D-vorm geven kunnen we er ook voor zorgen dat het magneetveld zowel de lange als de korte weg aflegt. Bij onze buren in de Duitse stad Gruijfswald staat de grootste stellarator ter wereld, Wendelstein 7X. Nou, je kunt je al voorstellen dat dit een stuk lastiger bouwen is uh, dan de tokomak. Nou, Hier zie je het verschil al, maar het grote voordeel van zo'n gekke structuur is dat je geen stroom in je plasma nodig hebt om dit te laten werken. Nou, nu we begrijpen hoe kernfusiereactoren werken, zullen we snel kijken naar verschillende complicaties. Je zou denken dat het heel lastig is om iets op te warmen naar 150 miljoen graden Celsius. Uh, maar dat gebeurt al heel veel laps op aarde met een soort gelijk principe als je magnetron. Een probleem is wel dat kernfusiereactoren ontzettend veel hitte opwekken. Uh, die hitte moeten we ergens kwijt. En er zijn maar weinig materialen die tegen deze warmte kunnen. Nou, hier wordt heel erg veel onderzoek aan gedaan. Ook is het plasma ontzettend turbulent. Turbulentie ken je waarschijnlijk al van het vliegtuig, wanneer de luchtstroming erg grillig wordt en je heen en weer wordt geschud. Nou, Zo'n grillige stroming hebben we ook in plasma's. En dat is onhandig, omdat we daardoor sneller de warmte kwijtraken. En dat maakt fusie lastiger. Nou, er zijn nog veel meer problemen waar wetenschappers aan werken. Met als einddoel natuurlijk om een werkende reactor te bouwen. Als laatste blikken we nog even vooruit. In 2026 wordt in Frankrijk de ITER tokamak voor het eerst aangezet. Deze reactor moet ons laten zien dat het plasma meer energie kan opwekken dan dat we erin stoppen. Het zou dus laten zien dat fusie echt kan werken als energiebron hier op aarde. Ook zijn er kleinere start-ups die werken aan fusie met investeringen uit de commerciële sector. Een best wel spannende tijd dus. Goed, om terug te komen op de vraag waar we dit college mee zijn begonnen. Kernfusie is een veelbelovende, maar ingewikkelde energiebron. Het heeft een aantal grote voordelen ten opzichte van bestaande energiebronnen. Wetenschappers maken grote sprongen vooruit en de aankomende jaren zullen belangrijke stappen worden genomen in het realiseren van een kernfusiereactor. Nou, ik hoop dat je iets hebt geleerd en heel erg bedankt voor het kijken.